Um, ik, wil, uh, ik vind het heel erg mooi, echt zeg maar die Kylie Jenner lips, vind ik echt super mooi. Dus ik vind het echt wel mooi als het goed vol is en als mijn bovenlip zeg maar echt iets omhoog komt. Ik wil niet zo'n mondje dat het zo naar voren komt. Het moet vooral eigenlijk omhoog. En mijn onderlip uh, uh, en mijn bovenlip een beetje aan elkaar matchen, want mijn bovenlip is veel kleiner dan mijn onderlip. Dus dat mag wel allemaal wat meer. Um, ja, ik heb best wel een grote mond, dus ik vind het mooi als het gewoon allemaal mooi in proportie is. Deze contouren inzetten, dus uh -huh. daar en daar uh -huh. en dan kijken we gewoon verder.